Hoe voelen we ons? Fris, maar ik heb er wel echt zin in. Slaat dus lag je hier op bed vannacht? Ja, 6 uur. <laughs> ja. Ik vind het spannend om het water in te gaan. Het is heel raar dat je dit nu meemaakt voor de eerste keer. Iedereen heeft er volgens mij super veel zin in en ik ook. Dus uh, ik vind het echt top. Dat iedereen uh, gelukkig kan worden en gezond kan zijn. Dat iedereen gewoon gaat lachen in, de, in het leven. Dat er weinig ruzie is. Iedereen meer met elkaar gaat praten en dan vooral meer met elkaar gaan, naar elkaar gaat luisteren. Nou, als ze allemaal gewoon net iets meer oog voor de anderen hebben, net een stapje extra zetten voor elkaar, dan is dat voor in het geheel, voor de hele samenleving gewoon uh, super mooi. Gewoon een gelukkig nieuwjaar. En naast goede voornemens hebben kinderen voor 2019 ook nog wel wat tips voor volwassenen. Eigenlijk met de grote mensen ook gewoon. Blij zijn zijn heel vaak zagrijnig. Niet zo zorgen maken om alles. Dat we een grote wedstrijd zo moeilijk doen over alles. En kinderen wat minder. Ze mogen minder bedweterig doen, soms. Ja, wij kunnen ook wel veel hoor. Meer gelijk geven als iemand gelijk heeft in plaats van je gelijk te proberen te vinden. Het was hoe ik het Koud, waar? Ik had niet verwacht dat de golf zo hoog waren. Het is wel echt fris, maar de sfeer is echt om te genieten. Vond het jou niet? Op? Nee. Ik voel me wel trots dat ik het heb gedaan. Goed gevoel. Echt goed gevoel.